Wat nou als we het radicaal anders doen? Beste informateur, bij LOC werken we altijd van regels naar relaties. Is dat niet een goed idee voor dit regeerakkoord?